Peter Wesseling, 1-1. Um, kun je leven met deze stand, eindstand? Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de eerste helft uh, nou, gelijkwaardig waren. Uh, wij iets meer op de helft van de tegenstander, denk ik. Uh, ja, Gaandeweg de eerste helft zag je al wel dat zij wat meer het heeft in handen namen. Uh, en de tweede helft uh, ja, hebben we eigenlijk best wel veel moeten verdedigen op onze helft. Uh, dus, uh, uiteindelijk kan ik wel leven met de 1-1. Uh, neem niet weg dat we die 1-1 onszelf natuurlijk aandoen. Uh. Ja, dat was wel heel erg uh, jammer, want die penalty die was ook wel uh, gewoon verdiend. Hè? Ali Akla werd uh, gevloerd. Um, was dit nou het verschil tussen krachtvoetbal en, en combinatievoetbal, of niet? Ja, nee, dat nee, nee, denk ik niet. Ik bedoel, ze, hebben, ze hebben best wel veel kracht in de ploeg, zeg maar. Dat zeker, maar uh, uh, ik, ik, zeker niet het verschil. Ook zij kunnen gewoon prima voetballen. Zijn in staat om uh, de vrije ruimte te zoeken. Uh, in staat om steeds, uh, zeker de eerste helft, uh, een vrije man te creëren op het middenveld aan de buitenkant. Dat hadden we wat minder voor elkaar. De tweede helft hadden we wat beter voor elkaar. Maar ja, we waren niet echt in staat om echt, echt ballen te veroveren. Vanuit de counter uh, wat te gaan doen. Uh, wat we, normaal gesproken, wat we normaal gesproken ook kunnen, ja, als we wat minder aan de bal zijn op de helft van de tegenstander, zijn we altijd wel in staat om uh, uh, ja, uh, vanuit het ballen veroveren, spitsen aanspelen, mensen eronder en lopers, Ali, Benna, Quincy, Jeremy die erbij kan komen, Stef die erbij kan komen, maar zou zijn eigenlijk niet aan toegekomen vandaag. Uh. Dat waren al steeds uh, hele mooie acties, uh, met name daar aan de, aan de rechterkant. Uh, daar genoten het uh, publiek ook van. En met name in die, in die, in die beginfase, die eerste vijf minuten, <lacht> die had erin moeten. Ja, die had erin moeten uh, van Tim, volgens mij. Uh, ja, had erin moeten. Neem niet weg, zei de tweede helft. Die kopbal uh, aan het einde was natuurlijk ook een kans die er gewoon nog je moet. Uh, dus uh, over en weer, uh, ik denk 1-1, uh, dat iedereen daarmee kan leven. En ook wel uh, conform het wedstrijdbeeld. Uh, ja. En perspectieven voor uh, aanstaande zaterdag? Ja, zeker. We zitten uh, er nog vol in. Ja, dus uh, zij hebben het thuisvoordeel. Uh, ja, wat dat gaat brengen. Uh, natuurlijk, zij hebben natuurlijk ook tegen uh, Sportless 0-0 no, uh, no, no, gelijk gespeeld. En, en uh, thuis echt wel het verschil kunnen maken, zeg maar. Uh, gaan we weg de tweede helft. Uh, ja, kijken hoe wij daar al tegenop gehoord zijn. Uh. Namens DVS-TV heel veel succes aanstaande zaterdag. Dank je wel, Piet.